Goedemorgen. en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en ik ben de lijftijd aan het doen. Als je zin hebt in deze video, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Klik op belletje. Een belletje in Nederland heel erg fijn. Ik vind het wel grappig, want heel veel mensen vragen van... Uh, ja, hoe gaat mijn met Bel? En hoe gaat mijn met Jules? En dan zeg ik gewoon, ik heb geen idee. Maar jongens, zeer zijn. Is het alweer. Computer afgesloten. Ik ga er boven toe eten. En dan zie ik jullie op het manetje. Mijn moeder en ik hebben moeder-dochter armbandjes om. Yeah. Die kun je nog keer laten zien. Die heeft uh, sproeven Vive. Met een paard sproet gemaakt. Volgens mij uit een paard sproet. Ja, het stond veel goedje sproet. Die heb ik uitgepakt. En dan kwamen deze twee super mooie armbandjes uit. Daar nog heel erg bedankt voor. Dat vragen ze. En vandaag is een best wel drukke dag. We gaan eerst oorbelans ophalen. Dan gaan we hopelijk het paarden op de wei zetten. En we gaan even langs de hoorstoor voor nieuwe schoenen, joppers, iets in die richting. Vanmorgen heeft Francis voor onze paarden en in de molen gezet en losgezet. Dus daar zijn we heel blij mee. En dan mag ze nu even op de wei zijn. een ik je vrij. Eén, omdat het ineens onwijs warm is. En twee, omdat uh, we een aantal... Ja, S hoe zeg je dat? Dingetjes moeten doen, regelen. Nou ja, goed. Oeh, wat moeten wij regelen? Ik, ja, oerbalans halen, jij ja, ja. moet nieuwe joppers hebben. De trainer. Uh, we moeten even de trailer halen, want morgen gaan we naar het strand met de paardjes. Tussen ja. jij en uh, Bella. Alleen, ja. We zouden met z'n drieën gaan, maar toen besloot Bolle we weer een ijzer eraf te trappen. Ja. Dus die kan niet over de weg heen, die kan alleen op straat lopen, dus dan gaan we met de trailer. Uh, dus al met al moeten gewoon dingetjes geregeld worden. Maar eerst de koorbalans halen. Ja, dan paarden hopelijk op de wei zetten, dan naar de Horst toe. Dan gaan we naar Monster toe kijken of we onze trailer een mooi plekje voor kunnen vinden. En dan gaan we weer naar de menees toe. En dan gaan we daar de paarden van de wei afhalen, we gaan naar huis. Nee, ik moet de hapjes nog doen. Ik ook dat. En dan zijn we klaar. Dat was klusje 1 doorbalans. Nu naar de paarden. Er is voor heel de dag geen plek op de wei. dus dat is wel heel erg jammer. We gaan nu naar de Hoorstort toe en daar gaan we joppers kijken voor joppers. Ja, dan komt Tess dus terug, die gaat de paarden loszetten, in de molen zetten, wandelen, potsen enzovoorts. Mm -hmm. en dan ga ik even naar het strand toe om daar. Kijken welke parkeerplaats we moeten hebben. Ja. en dan komen we terug en dan, uh, nou ja, dan heb jij tijd gehad om de paardjes allemaal te doen. En de hapjes. En de hapjes. En dan heb ik tijd gehad om even de plek te zoeken. En dan kunnen we morgen naar het strand. Je moeder gaat je heel leuk filmen met die sokken onder je korte kop. Oh, maar dat is voor haar mode. Nou, ik heb uh, zo, loopt ze zo vaak lang. Heb ik met zulke sokken rondgelopen. Oh, en dan een korte met... broek. Ja, tuurlijk. Hè? Ja. Ik ga nu naar de manege toe. En ik ga even mijn nieuwe joppers aan doen. En dan. Hoogop. Ga ik de paarden doen, de stapmolen zetten, poetsen, dat soort dingen. Dan gaat mijn moeder gaat naar het strand toe en kijken of daar een mooie parkeerplek is voor ons. Ik heb het echt warm. het echt warm ineens. Ja, het is nu 22 graden. En ik heb de hapjes gedaan, geveegd, dat soort dingen. En we zijn nu op weg naar Middelhof. Ja, daar gaan we ga de trailer ophalen. Op morgen gaan we op straatrit. Ja. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik denk wel dat je vroeg bent uit morgen. Hoe laat? Uh, we moeten om tien over zeven weg. Dus kort voor zeven in de tijd. Dan zijn we om half acht op staal. On-inzin laden, erbij. 8 uur weg in over acht op het strand. Zoiets. En het is kapot. Dat was dan weer vandaag. Ja. Tijd om naar huis te gaan. Ja, best wel moe ook. Ja. Ja. Zo druk heb we niet gehad vandaag toch? Nou, aan het eind van de dag wel en of nog oh, ze een elektrisch, hek elektrisch hek zelfs. Een elektrisch hek, wauw. Nieuw moet je ook. ze hebben ook uh, gezaak. Kijk, Dat vinden wij wel heel erg. Uh, ja, ik hou van hekken, dus ik ben er bij mee. <laughs> ja, wij gaan naar huis toe. Dan zie ik jullie morgen weer, morgenochtend heel vroeg. Heel ja. vroeg. Echt heel vroeg. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Wij zijn met de trailer weg, maar. Hier komt een video over, en die zien jullie morgen, dus zien zie jullie morgen. Dus is met haar eigen camera, met de telefoon aan het vloggen. Ik ga even Verone in de molen zetten, Boris mag even in de molen, gaan we de ponies inpakken en dan gaan we naar het strand. Het is toch niet helemaal droog geloof ik, dus pak even een andere camera. Vrij, die staan op de wijk, zoals we zo aan het filmen. En Tess vindt dat Jill aandacht verdient. Nou, dit gebeurt er dus als Daan er niet is. Oh. Of als uh, Daan binnen zit. Want dan. Uh... Sorry voor de wind, geen oh, microfoon. Want dan uh, gaat Jill gewoon liggen. En dan wacht ze tot Daan komt. Totdat ze Daan ziet. En dan rent ze er in één keer naartoe. En uh, nu is ze gewoon heel zielig wat Daan er niet is. Een oh. paardje staan op de wei aan de overkant. Lekker aan het grazen. Uh, vandaag zijn ze vrij. Morgen komt Elisa om ze te logeren, want dan ben ik jarig. Dan zijn we een dagje niet bij de paardjes. Dus rare maandag en dinsdag, omdat we niet veel te filmen hebben. Het is woensdag vandaag. Gisteren niet gefilmd, want toen was ik jarig. Toen zijn we in de boot geweest. Maar vandaag gaan we op buitenrit met Blondie en Vroontje. De test is nu even eerst boren aan het doen. En het is inmiddels al half zeven. Dus het is wel laat. Maar ja, je ziet het is prachtig weer. En dat we dan wat later zijn. Het is tot tien uur licht. Dus op zich geeft niet zo heel erg. Ik moet even de autosleutels hebben, want ik heb magneten. Goed zo! Bos, die begint het steeds beter te snappen, geloof ik. Ja. Oh. Bos, alleen een beetje boel. Ja, wat heb je met het weer wel eens? Dank u. We hebben allebei uh, blauw-paarse handen. En ja, dat komt van de kersen die we gehad hebben. De kersen voor mijn verjaardag gehad. Tadaam. Jij bent bijna klaar, denk ik? Ik ben klaar. Oké. Okay. Zes is klaar. Boris ja. is moe. Heeft hard gewerkt? Ja. Goed geluisterd? Ja. Goed bezig, Boris. Oké, okay, ik ga eventjes magneten uit de auto halen. <middels> nou, daar zijn ze. Ik ben er fan van, want je kan ze dus gewoon ergens aan. Uh, wat van ijzer is. kan je ze gewoon met uh, plakken. En dan kun je daar je hals er bijvoorbeeld aan ophangen. Ik zal het even laten zien. Gewoon je halsen erop hangen. Tadaa! Zo, spulletjes zijn gepakt. Ja, het is de zadel halen, hoeft halen. Gaan we poetsen. Het is tien voor zeven. Ze een beetje laat Blondie, ja. Weet je ijs er ook weer afgehaald, de vrouw? Nee? Ja, wel. Dus die is nou weer opgezet door hoefsmit. Toen kunnen we lekker naar buiten. Kunnen we kunnen niet heel lang meer naar buiten, want het kind is weer een beetje langzaam. Voor ja. en ik zijn klaar. Dankzij Francis is Tess ook bijna klaar. Want Tess die, die heeft de druk met uh, Daan even helpen. In hun video kan je zien wat er aan de hand is met Daan. Maar daar gaan we nu naar buiten. Inmiddels, ik heb net, net rechts opgestapt. Dat doe ik vaak. Alleen nu twee handen aan, voor aan het zadel. Dat heb ik vandaag geleerd. En dan is rechts op stap ineens gek. Het is me gelukt, maar ik het was niet zo heel makkelijk. Oké, okay. we zijn nog bezig. Maar we kunnen zo naar beneden. Vrona vindt het niet fijn om alleen te zijn. En Tess wil graag het springpad doen. En ik heb daar niet zo zin in. Dus Tessie gaat nu even rondcrossen. Moet Vron wachten. Dat vindt ze spannend. En dan komt die Pony zo meteen weer langscheuren denk ik. En wij wachten gewoon. Oh, ze is omgedraaid. zeg ja, ik kan ook. Maak maar gewoon een rondje. Oeh. Maak maar een cross rondje, Tess. Maak maar gewoon een rondje. Oh. Inmiddels hebben we een rondje gedaan. Ik heb zelfs wat draf gefilmd. Van op de telefoon is niet zo makkelijk, dus dat doe ik niet. Ik heb zelfs even gesprongen nog. Test is een paar keer gegaan, maar mijn rug zei gelijk. Van, je hebt een paar weken niet. Of een paar weken, je? hebt de afgelopen dagen niet paard gereden. Dus kauw. Uh, die moet eerst weer los. Die is nu wel weer los, maar nu ga ik nu weer spelen. Dus wij gaan nu weer terug richting de ja. Kijk, dit zijn uh, weer knotwilgen. Die worden gewoon gesnoeid, dus het is niet zo erg. Dan halen wij takken eraf, omdat de paarden dat heel erg lekker vinden. Uh, maar Blondie die besluit dan om zelf ook maar even een hapje te nemen. Nou zit Tessa even voor, dus Oh daar, kijk. Ze neemt Blondie alvast even een lekker hapje. Of jullie het misschien wel kunnen zien, maar we zitten in een wolk van vliegjes. Dat zijn echt hinderlijke hokvliegjes. Je ziet het vooral tegen blauw, Ja, nu gaan hoop. omhoog. Het is mega irritant. Te Paarden zijn afgezadeld. We hebben nu nog even een hapje slommer gemaakt. Alleen, we hebben ook pintjes. En de pintjes zijn niet zo heel goed. Dus nu worden ze... Per stuk nagekeken door de dames. En dan alles wat vies is, dat moet weg. En alles wat goed is, dat mogen de paarden hebben. nou, goed bezig dames. Het plan is dat je het ook voor zou kunnen zijn, hè? Kijk, en dat dingetjes uh, gebeuren of dat iets nog niet helemaal gaat zoals je wil. Dat heeft alleen maar mee te maken dat je er dan meer tijd in zou moeten stoppen. Dat je het vaker moet oefenen, hè? Het dus, komt erbij. Gisteren hadden jullie ook echt hele intellectuele samenspraak. Ja, gisteren ja. waren we ook intellectueel. Even mijn OCD wegwerken. Nou, Tess ging gisteren hartstikke goed met Boris. Uh, Boris vindt trouwens van niet. Um, dus we gaan vandaag daar eigenlijk weer kijken of we daar uh, hetzelfde kunnen bereiken. En daar misschien een stapje meer in kunnen zetten. Een stapje weer vooruit kunnen zetten. Dus jij links vind je tegel van de bevenste muur. Rechts vind je teugel aan het bevenste zo, ja. En jij geeft hem eigenlijk ook niet de gelegenheid om aan één teugel meer of minder te hangen. Nou, Tess ging hartstikke goed vandaag. We kunnen ook eigenlijk een beetje aan de bespiering bij Boris zien. Um, hoe dat het goed ging eigenlijk. Kijk, we hebben hier zelfs een beetje denkszweet. Dus hij heeft er goed over nagedacht. We zien altijd hem veel uit. Ik weet dat ik weer niet zo goed of dat. Oh, Boris, je maden moeten even aan de andere kant. Ja. Wat ik dus heel fijn vind om te zien. Is dat we hier bovenin strookjes zweet hebben. Dus dat hij echt die bovenste halsspieren heeft gebruikt. En hier op de schoft is die ook eigenlijk heel erg goed bezweet. Dus dat betekent ook dat hij goed met zijn schoft omhoog heeft gelopen. Achter het zadel, dat is natuurlijk altijd eigenlijk ons hoofddoel dat ze daar bezweet zijn. Daar, uh, maar dat is wel meer als je in, in het hogere werk uh, echt al met heel veel... Uh, dat je je paard sluit en heel veel verzameling. Ik voel wel dat hij hier heel warm is. Dus dat betekent wel dat hij dit gedeelte van zijn rug goed gebruikt heeft. Hier worden we heel blij van. Hier zit zijn buikspier. Hier hebben we ook echt heel mooi zweet zitten. Dus dat betekent dat hij, en dat zien we eigenlijk ook hier, dat hij mooi zijn buik aangespannen heeft. Waardoor hij zijn rug daar ook dan weer boller heeft gemaakt. En ik ga nu even wel achter hem staan. En kijk, we hebben hier ook bilspier zweet. Kijk, we zijn video's op of TikTok's aan het maken, maar dat gaat natuurlijk allemaal niet vlekkeloos. De honden moeten meewerken. Ga jij nou En Kier wil zich er ook nog mee bemoeien. Kom, kom! Kom, het is leuk in deze stam. Kom. Eén keer. <laughs> Ik vond dit zo'n leuke video. Al echt heel lang. Alleen de honden vinden het niet leuk. Even aan het poep scheppen en zo gaan de paardjes van de wei af. joey komt daar ook, aan. die gaat ook poep scheppen. En dan is er helemaal toppie. Nou dacht ik eindelijk, ben ik klaar. Maar blijkbaar voor deze madam het leuk om nog een poepie te leggen. Ja. Yeah. Wij je heel erg bedanken dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en klik op belletje, want dat vindt ik leuk, die nu in Nederland is. Joe, dat was jouw tekst. Oh. <laughs> nu gaan wij lekker op buitenrit, maar dat zien jullie in de weekvlog.